Stel je eens voor, je bent 16 jaar oud en je land wordt verscheurd door oorlog. Je moet vluchten en duizenden kilometers trekken om naar een veilige plek te kunnen komen en een nieuw voortbestaan te doen. En dat allemaal zonder je familie. Dat is lastig voor te stellen, hè? En dit is precies wat Kusai is overkomen. Sinds januari ben ik Rotterdamse Douwer. Rotterdamse Douwers is een organisatie die zich inzet om kansarme jongeren in Rotterdam te koppelen aan de wat kansrijkere. Ik werd gekoppeld aan Koesai. Koesai is in 2016-2015 gevlucht uit Syrië voor het oorlogsgeweld dat daar nog steeds plaatsvindt. Uh, sinds ongeveer 2,5 jaar is hij nu in Nederland en daar is hij helemaal alleen. Zijn familie die heeft hij achtergelaten in Syrië. Ik werd aanvankelijk gekoppeld aan Koesai omdat Koesai eenzaam was, graag een vriend wilde hebben, maar ook graag Nederlands wilde leren. En daar zou ik hem bij helpen. Echter, gaandeweg in het proces kwam ik erachter dat Koesai al twee jaar probeert om zijn ouders naar Nederland te krijgen. Daar zijn in Nederland procedures voor. Als je asiel hebt gekregen, dan kun je een nareisprocedure aanvragen om ook je familie naar een veilig thuisoord te brengen. Echter, Koussij lukte dit niet. Koussij sprak nauwelijks of gebrekkig Nederlands. Hij werd geholpen door vluchtelingenwerk. Maar ook vluchtelingenwerk is niet perfect. Hij raakte documentenzoek, hij raakte documentenzoek bij de IND, uh, er werden uh, talloze, complexe, ingewikkelde brieven gestuurd die ik als Nederlander al slecht kan lezen. Laat staan iemand die de taal helemaal niet machtig is. Nou, dit alles leidde ertoe dat Koerzaij eigenlijk zelf de hoop had opgegeven. Het twee jaar lang proberen, niet verder komen. Dat deed hem eigenlijk de conclusie trekken dat hij misschien zijn ouders wel nooit meer zou zien. Zijn broertje en zusje misschien nooit wel zou zien. En toen kwam ik om te hoek kijken. Ik ben naast de Nederlands leren van Kosai, maar ook gaan bemoeien met zijn na, uh, nareisprocedure. Ik ben vluchtelingenwerk achter uh, broek aan gaan zitten. Uh, ik ben IND achter de broek aan gaan zitten en ik heb meerdere malen via IND het gehele dossier dat uh, Kosai over de jaren heen heeft verzameld met paspoorten, uh, kopieën van pasfoto's, uh, denk aan familieboekjes, militaire dienst, geschiedenis, alles wat Kosai nodig had om aan te tonen dat zijn ouders zijn ouders waren en dat ze het recht hebben om naar Nederland te komen. Uh, meermaals opnieuw opgestuurd naar de IND via Vluchtelingenwerk. Nou, na de derde of vierde poging is dat uiteindelijk gelukt en hebben we dus ook toestemming gekregen van de Nederlandse ambassade in Beirut om de familie van Kousai naar Nederland te krijgen. En daar ben ik dus een inzamelingsactie voor begonnen. De familie van Kousai heeft nu 90 dagen de tijd om vanuit het noordoosten van Syrië naar Beirut af te reizen en daar hun tijdelijke verblijfsvergunning aan te vragen. Deze tijdelijkse verblijfsvergunning is tevens het bewijs dat de familie mag afreizen naar Nederland. Nadat ze hun verblijfsvergunning in Beirut hebben opgehaald, hebben ze nogmaals 90 dagen de tijd om vanuit Beirut naar Nederland te komen. Koesai heeft hier 2,5 jaar over gedaan. Met de voet, sommige stukken met de bus, um, maar dat is best een lange tijd, 90 dagen niet. Daar hebben we geld voor nodig, want als we met het vliegtuig uh, zouden kunnen reizen, dan zou dit logistiek gezien niet onmogelijk meer zijn dan zou het ook echt daadwerkelijk kunnen gebeuren dat Kusai na al die jaren alleen te zijn geweest eindelijk weer herenigd wordt met zijn familie, met zijn vader, met zijn moeder, met zijn broertje en zusje. Dus daarom vraag ik jullie allemaal om te doneren. Uh, doneer wat je kan missen. Uh, al is het 5 euro, alle kleine beetjes helpen om deze familie weer te herenigen en ook de familie van Kusai weer veilig, uh, een veilig leefgebied te geven.